Hallo, ik ben Middelsmeders, eigenaar van Communicatievogel. En vandaag wil ik een hele belangrijke tip met je delen. Um, het is namelijk heel belangrijk als ondernemer dat mensen contact met je opnemen. Hè. Dat is iets wat ze altijd willen. Dat zijn de momenten waarop je zeg maar, ervoor kunt zorgen dat jij jouw product of dienst ook echt aan de man brengt. Nou, zijn er veel ondernemers die daar speciale apps voor gebruiken. Daar moet je weer voor betalen. Stel dat je net bent begonnen heb je daar vaak het geld helemaal niet voor. Maar in dat geval biedt Facebook ook een hele goede oplossing. Ik kan nu bijvoorbeeld testen hoe het werkt om met een agenda van Facebook te werken. Ik neem aan dat al veel mensen deze functie kunnen gebruiken en dat die anders ook heel snel voor de meeste ondernemers beschikbaar wordt. Uh, waar het op neerkomt is, uh, je hebt je Facebook Facebook-diensten op je Facebook pagina. Daar heb ik een blog over. In de omschrijving zal ik even de link plaatsen. Die maak je aan. Je maakt bijvoorbeeld een gratis dienst aan voor een telefoongesprek, vrijblijvend. Of je kunt er nog een creatievere naam aan geven. Dat moet je zelf bedenken. En dan vervolgens kun je die koppelen aan je agenda. Uh, en beschikbaarheid. Dus ik kunt bijvoorbeeld zeggen van 9 tot 5 ben ik beschikbaar voor dit telefoongesprek. En dan kunnen mensen uh, dat bij jou inplannen. Hiervoor kun je dan een link uh, gebruiken. Die link kun je weer delen op Facebook... Of gewoon in je e marketing, zelfs op je website. Dus hierdoor kun je op een gratis uh, manier jouw uh, contactmomenten in laten plannen. Dat voorkomt ook telefoonangst bij mensen, hè? zodat ze denken hoe moet ik die weer bellen. Als de afspraak staat is dat al geruststellend. En dat geeft ze ook de tijd om even het telefoongesprek voor te bereiden. En jou trouwens ook. Dus deze tip wil ik even met je delen. Wil je nou weten hoe je die tip ook daadwerkelijk uitvoert en hoe en wat voor stappen je moet zetten? Dan is het handig als je 52 weken Facebook inspiratie aanschaft. Daar staan allerlei. Je krijgt 52 van dit soort handige tips met uitleg. Um, dus die is ook heel handig. Deze tip komt in de vernieuwde versie. Heel veel succes!